Bent u nou op zoek naar een echt unieke woning, dan moet u toch eens bij deze woning komen kijken. Monumentale woning, drie slaapkamers, prachtig verbouwd en ook nog op een kilometertje of twee van het strand af, maar op loopafstand van de duinen. Dus helemaal perfect, mooie oude straatjes in de buurt en wat nog een bijzonder leuke extra is, is dat er nog een extra huisje bij zit... Ideaal voor bed en breakfast, een gastenverblijf of uw schoonmoeder. U zegt het maar, dat huisje staat hier achter mij. En de uitgebouwde woonkamer zien we hier achter. Meer hoeft u er niet aan te doen, u kunt het zo betrekken. Bent u nieuwsgierig geworden, bel HVMS op 0251 655086 086 en ik laat u heel graag de woning zien.